Beste klant, ik ben Ralf Peper, verkooplaag bij Nefkens Nieuwegein. En ik ben Judy Helingse, Service Manager, Nefcus Nieuwegein. Zoals je ziet gaan wij verbouwen. En dat doen wij omdat Peugeot een nieuwe huisstijl heeft. Dat houdt in dat de buitenkant chic donkerblauw gemaakt wordt. En van binnen houdt het in dat wij nieuwe verlichting krijgen, nieuwe vloeren en nieuw meubilair. Daarnaast grijpen wij deze kans aan om ons pand in te delen. Hier achter mij komen afleverruimtes. Dit houdt in dat wij uw nieuwe auto in alle rust aan u kunnen afleveren. Uh, daarnaast komen er stroompunten in de vloer om ons in staat te stellen om alle auto's aan uh, stroom te zetten. Zodat de technologie die er tegenwoordig in zit ook in de showroom al te ervaren is. Ook onze werkplaatsreceptie en de klantenruimte krijgen een perfecte nieuwe makeover. In de tussentijd hebben we in ons bedrijfswagencentrum achter mij ervoor gezorgd dat er een gelegenheid is voor u om te wachten en de auto te brengen. Hier in de Occasional hebben we een speciale hoek voor onze nieuwe auto's gemaakt, zodat u die kunt blijven ervaren. We hopen de overlast zoveel mogelijk voor u te kunnen beperken en gaan ervan uit dat de verbouwing binnen twee maanden is afgerond. Alvast bedankt voor uw begrip en we zien u graag bij de opening waar u persoonlijk een uitnodiging van krijgt.